Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video bespreek ik opgave 10 van het VWO-Wiskunde B-examen van het eerste tijdvak van 2019. Opgave 10 gaat over een gebroken goniometrische functie. De functie f is gegeven door fx is cosinus x gedeeld door min sinus kwadraat x. Lijn K is de lijn met vergelijking i is wortel 2. Lijn K en de grafiek van F hebben oneindig veel snijpunten. De punten A en B zijn de twee snijpunten met de kleinste positieve x-coördinaten. Deze zijn in figuur 1 aangegeven. Nou, hier zie je die snijpunten. En de opdracht bij vraag 10 is: bereken exact de x-coördinaten van A en B. Dus we willen de x-coördinaten van deze twee punten berekenen. Dit is een hele lastige vraag. Allereerst omdat het gaat over goniometrie en goniometrie in het examen zijn vaak gewoon ingewikkeld. De tweede reden waarom dit een moeilijke vraag is, is omdat je hier ook best wel veel inzicht voor nodig hebt. Je moet namelijk zometeen goed inzien hoe je die snijpunten kunt berekenen en hoe je daarbij gebruik kunt maken van het formuleblad. Laten we eerst even nadenken over onze aanpak bij deze opgave. Het gaat dus over het snijpunt van F en K. Dus we gaan de functie gelijkstellen aan k, k is wortel 2, dus we gaan oplossen wanneer is f wortel 2. En die vergelijking lossen we op, dat moet exact, en dan vinden we de x-coördinaten van a en b. Oké, okay, we gaan de opgave uitwerken. We gaan dus dit oplossen, dat is dus deze vergelijking. En als je deze vergelijking wil oplossen, dan kan dat niet in één keer, omdat je te maken hebt met cosinus en min sinus kwadraat. Je wil hier eigenlijk iets van maken wat een beetje op elkaar lijkt. Dus allebei cosinus of allebei sinus. Dan nou kun je gebruik maken van deze formule. Deze formule die moet je eigenlijk uit je hoofd leren, maar je zou hem ook kunnen omschrijven met het formuleblad. Dat is wat meer gedoe. Daarom zou ik je adviseren, zorg dat je deze uit je hoofd weet, want die gebruik je heel vaak bij opgaven over goniometrie. Als je dit nu even gaat omschrijven, zodat je hebt min sinus kwadraat, dan kunnen we dit vervangen door iets met cosinus kwadraat. Dus ga eventjes deze naar de andere kant brengen. En de 1 naar links. Dan krijg je dit. En dan zie je dat min sinus kwadraat hetzelfde is als cosinus kwadraat min 1. Dus dit kun je dan hier invullen. En dan krijg je dit. Dan denk je misschien, ik ben nog niet heel veel verder. Maar toch wel. Want nu hebben we cosinus en cosinus kwadraat. En dat valt een beetje in dezelfde categorie. Dus dit kunnen we zo meteen wel oplossen. Nu gaan we kruislinks vermenigvuldigen. Dus dit doe je keer wortel 2. Dan krijg je dus dit. Natuurlijk kun je die haakjes meteen even uitwerken, dan krijg je deze stap. En nu is het handig om de cosinus x naar links te halen. Dus dan zet je het even op een rijtje. En dan krijg je een kwadratische vergelijking, wel met cosinus, maar de uitkomst is 0. En als je zo'n vergelijking hebt, dan is het handig om de cosinus x p te noemen. Want dan kun je wel duidelijker zien dat dit eigenlijk gewoon een kwadratische vergelijking is. Je krijgt dan dit. Cosinus kwadraat wordt p kwadraat. Dit is gewoon p en die wortel 2 blijft natuurlijk staan. Nou Nu kun je hier de ABC-formule gebruiken om de waarde van p te berekenen. Dus dan zeg je, ik bereken eerst de discriminant, dat zie je hier. Daar komt 9 uit en dan gebruik je de ABC-formule, dus dat is min b. Nou, min b wordt min min 1 wordt 1, plus of min de wortel van de discriminant, de wortel van 9 is 3, gedeeld door 2 keer a, de a is wortel 2, dus gedeeld door 2 wortel 2. Dit geeft je twee mogelijke waarden van p. Dit is de min variant en dat is de plus variant, maar dit is de p en dan moet je eigenlijk de cosinus weer terugbrengen. Alleen als je dit hebt, dan kun je niks met de cosinus. Dus voordat we de cosinus gaan terugbrengen, gaan we eerst eventjes die breuken omschrijven. We beginnen met de eerste. Nou, min 2 gedeeld door 2 wortel 2. Doe je boven en onder keer 2 wortel 2, want dan kom je uit op dit. Min 4 wortel 2 gedeeld door 8. Min 4 gedeeld door 8 is min een half, dus dat wordt dan min een half wortel 2. En daar kunnen we wel iets mee met de cosinus, want dat zit in de eenheidscirkel. Hetzelfde geldt voor die andere. Dan hadden we 4 gedeeld door 2 wortel 2. Dat doe je boven en onder keer 2 wortel 2. Dan kom je uit op 8 wortel 2 gedeeld door 8. En het mooie is, 8 wortel 2 gedeeld door 8 is hetzelfde als de wortel van 2. Dus het tweede antwoord is de wortel van 2. En Het eerste antwoord heb ik hier even neergezet. Dat is min een half wortel 2. Nou, dat is de p. We hadden eigenlijk cosinus, ja, want cosinus en p waren hetzelfde. Dus dan krijg je dit. En dit kun je oplossen met de hulp van de eenheidscirkel. Nou, Dit natuurlijk niet, hè. wortel 2 zit niet in de eenheidscirkel, dus die kan niet. Maar deze geeft twee oplossingen in de eenheidscirkel, namelijk 3 vierde pi en 1 1 vierde pi. Dit zijn de twee kleinste oplossingen, vandaar dat je niet plus k keer 2 pi erachter hoeft te zetten. Je kan gewoon meteen deze twee opschrijven, want we zoeken de kleinste oplossingen. Dus voor de a geldt 3 vierde pi en voor de b geldt 1 1 vierde pi. En nu hebben we dus de coördinaten gevonden en zijn we klaar met deze vraag. Dus wat hebben we gezien? Het was oprecht een ingewikkelde vraag. Dat heb je wel gezien, hè? want je moet heel veel stappen zetten om het antwoord te vinden. Belangrijk is dat je je realiseert dat je eerst die sinus kwadraat moet weghalen, zodat je de vergelijking verder kunt oplossen. Dan kom je uit op een kwadratische vergelijking. Maak er dus even p van, want dan kun je deze antwoorden vinden. Dan komt de cosinus weer terug. En dan ga je die rechterkant oplossen met de eenheidscirkel. En dan vind je dus deze twee antwoorden voor A en B. Dit was de uitwerking van de vraag. Als je het nou moeilijk vindt en je wil hier meer over weten, dan kun je het volgende doen. Allereerst kun je kijken naar deze opgave. Opgave 11 van het examen van 2019-1 en opgave 2 van het examen van 2019-2. Die gaan namelijk ook over goniometrie. Je kunt ook gebruik maken van mijn YouTube-video's. Ga dan op YouTube naar Malt Menno En bij hoofdstuk 12 over goniometrische formules vind je allemaal video's waarin ik de theorie over goniometrie bespreek. Die video's zijn super handig, dus zorg er zeker voor dat je die even gaat bekijken. En als je je nou echt goed wil voorbereiden op het examen, doe dan mee aan mijn online examentraining. Met die online training kun je stapje voor stapje voorbereiden op het examen aan de hand van meer dan 200 video's en opgaven. Je vindt de online training op mijn website, multi en in die training kun je ook direct vragen aan mij stellen. Dus ik ben altijd in de buurt om jou te helpen. Dit was mijn bespreking van deze opdracht. Ik hoop natuurlijk dat je gaat slagen voor je examen en ik wens je heel veel succes in je voorbereiding.